Jouw beschrijft van Instagram en zo, kijk eens, een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug met een nieuwe video. Um, ja, Ik uh, hou me blijkbaar aan mijn woord om uh, zoveel mogelijk video's te doen. <laughs> uh, nee, ja sorry. Oké, okay, jongens, we gaan gewoon direct beginnen met de video. Oké, okay, ik zat op het internet trouwens. Ik hou van haar. Hallo? Oké, okay, ik zat op het internet en ik vond een video. Ik vond dus een video die we samen gaan bekijken. Trouwens, even. Oké, okay, ik ga nu niet overkomen als iemand die professioneel alles weet. Maar ik zie... je. Uh, taakbalk ik zie deze zit hierboven dit maakt nog niet zoveel uit de tekst nou we gaan gewoon even kijken Hallo iedereen ik ga jullie vandaag uitleggen waarom mijn kanaal zo dood is Ga me niet uitlachen zo. ik doe wat Hallo uh, uh, uh. iedereen kijk er staat zoiets als editen <laughs> <laughs> nee, <laughs> nee maar oké okay. I mean, ik ga jullie in deze video uitleggen uh, waarom mijn kanaal zo dood is mm -hmm. Uh, Ga me niet blamen, ik heb deze, ik heb inspiratie gehaald van Game dat je upload. Even jaloers zijn. Link staat in de beschrijving. Genom views. Kijk, dat is niet erg. En als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, druk even op dat abonneertje. We gaan op naar de 2700 abonnees. En heb je nog niet geliked? Like even zeker. We gaan voor de dichtgelijk stop. Oké, okay, gaan door. En zo gaat dit dus 6 minuten door. <laughs> Het grappigste vind ik wel. Uiteindelijk vindt hij mijn... Wacht je, want ik heb natuurlijk de video wel een beetje bekeken. Ik heb ook trouwens dus niet meer gevraagd of ik, of ik hierover een video mag maken. Een screenshotje nu. Top, editing, mooi. Ergens zoekt hij naar mijn kanaal en hij vindt mijn kanaal niet. Ja. ja. It's, it's Oké, okay, ligt het nu aan mij of zie je hier letterlijk gewoon een spaas tussen staan? Hier, hè. He. Stel dat ik een spaas tussen. Uiteindelijk zit <slikt> hij <s zooming> ook nog geloof, denk ik. Ja, ik gaat fout. jongens en meisjes, ja, dit gaat fout. Ja, het maar ik vind hem gewoon niet. Bro. Ja. Wat? Wat? Ja, dit doe ik altijd op. Oké, okay. wat? Oké, okay, ja, Ja, top video, man. Ik zou de een keer wel even een editingprogramma uh, downloaden, maar <laughs> oké. Okay, maar dat is niet het enige waarom ik deze video maakte. Gewoon iets vroeg eens opgezocht. En toen ik dan een tijdje was aan het scrollen, want ik vroeg me eigenlijk af of dat er nog een paar mensen... Wat ik eigenlijk niet had verwacht. Een video hadden gemaakt over mij, of bij mijn titel, of in mijn beschrijving. I mean... Wat? Ja, oké okay, tof. Leuk dat je kijkt naar deze video, like en abonneer. Dat is op. Ja, ik heb wel even op deze server gepiet. Ik was echt slecht joh. Toen, holy dam. Damage indicator. Ik weet niet, mocht dat wel. Hé, daar ben ik! Fuckka. en ik gewoon. Ja, dat ben ik. En ik word allemaal genuikt. DMI mag niet, man. Mocht echt denk ik niet op uh, vroeger en nu denk ik nog steeds niet. <laughs> ja, een jaar geleden was ik zo. Nee, jongen heeft ook een YouTube kanaal. is Floetje Games. Spaasie. Spaasie, Link in de beschrijving, thanks. Oké, okay. top. zo. Ja, ik ken hem nog wel man. Deze is voor plus leens, hallo. Maar, ik snap dat eigenlijk nooit, je, je, je maakt dan een PV video voor mij. Dus, wat, wat heb ik hiervan? Kan je dan beter niet gewoon compliance kunnen maken voor shit op Lens. I know, dat is maar een idee. Want het is gewoon letterlijk een... Niet dat het een slechte video is. Niet dat ik echt, ik kijk niet echt graag. Ja, niet zo'n PvP als dit, maar ik weet niet of dat dit wel zin had. Oké, okay, dan had ik nog ergens een video gevonden. Ik mean, kijk, het is echt letterlijk niet dat ik vroeger. Kijk, drie jaar geleden, letterlijk, dit waren mijn video's. En deze, what the fuck. Waarom? Oké, okay. maar dit waren letterlijk mijn video's. Damn. Ja, dus dit waren letterlijk mijn video's. Vroeger... Ik zeg niet dat dit acceptabel was, maar dit was minder raar, weet je. Op dit moment zijn er zoveel makkelijke... Oké, op dit moment zijn er zoveel... ...makkelijke editingprogramma's, dat het eigenlijk gewoon totaal niet meer moeilijk is om deftig te editen, weet je. Verbrand. Even verbrand, jongen. Hij heeft in ieder geval geploot. Jammer. Vloetje, ja, kijk. Leuk kijken video. spelen wij met vier op. Samen met mij erbij, maar ik ben geen dus ik zeg maar geen want ik ben geen natuurlijk. We hebben de eerste er al tussen staan, I love Central, Oftewel, Jury, de, de, de komende twee tegelijk. Oh nee, we hebben hier een. Jean, ik het net Maria! Van, we Maria! Maria! We hebben hier een het schaap. En dan de volgende hebben we nog iemand. Kom maar naar voren, maakt niet uit wie. Ga maar discussiëren wie. Iemand mag naar voren komen. Er moet er wel iemand komen. We hebben hier iemand die naar voren aankomt. Is de, dat Boody? Dat is Boody. En body. dat is. Moet hij wel even gaan inshiften. En Dat is Just Body. En dan hebben we nog één iemand over, die mag er nu ook even naar voren komen. En dat is Vloeit. Oh, jij, jij gaat die stoeren met vliegen. En dat is Vloetje. Deze is uh, uh, <laughs> Ja, oké. Ik weet Ja, hebben en Vloet, wat doen vrijwilligers? Wat? 27 meter lang. Yo, waarom? Bueno. Oké, okay, dus alle video's die ik nu heb bekeken, ik zeg niet dat ze slecht zijn. Ze zijn ook niet super goed, maar ik bedoel dit absoluut niet als haat. Ik wil gewoon enkel een beetje laten zien wat voor rare video's dat er eigenlijk online staan op YouTube zonder dat ik het eigenlijk weet. Wat ik uh, niet bepaald erg vind, maar. In ieder geval, de uh, broodjes Game misschien. Weet je, het, het zou een leuke video geweest zijn als je een beetje had geëdit. Maar voor de rest jongens, euh, laat even die like achter. Check zeker even het kanaal van Misky in de beschrijving. Maar voor de rest, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Doei!